Thank mm -hmm. you. Ik heb gekozen voor het groene vrijwilligerswerk. Ik vind het vrijwilligerswerk erg belangrijk en wat mij vooral aantrok. Ik ben bij Stadsbosbeheer werkzaam en dat is een goede club om voor te werken. De werkzaamheden zijn divers, heel erg leuk. reuzenberenklauw uitsteken, we zijn met een enthousiaste groep. En de waardering die je krijgt, zowel van de burger die langskomt als van Stadsbosbeheer zelf, is gewoon ontzettend leuk. Ja, we zijn hier bijeen voor de aftrap van het Flevolandse Groenfestival. Het Groenfestival doen we samen met onze treinbeheerende organisaties en natuurorganisaties... ...om de vele natuurvrijwilligers die Flevoland heeft in het zonnetje te zetten. doe vrijwilligerswerk, omdat ik dat a leuk vind, b omdat je betrokken bent bij de maatschappij... Hè, ...en dat je op die manier ook zinvol bent voor de maatschappij. Hè, en vooral ook omdat je daar onderdeel van bent.